Zo voilà, het uh, toestel zijn uh, gemaakt uit uh, het gewone uh, hardbordplaat, uh, speciaal voor, uh, voor mijn antwoord. Het uh, toestel is, is het, het werkt, het werkt. het zal het doen werken, maar het gaat. zet mijn voet erop op zo, voilà. kijk op, zet je dat gewoon zo op, een je duwen zo. En als ik dan een keer trek, heb ik me met mijn tenen tegen touwen, kijk. En ik trek. Dus, uh, dat is een heel goed ding, een heel goed uh, toestel. Ik heb daar een koord aan vastgemaakt, met de ogen die ik trek hier aan, de, aan die koord. Voor mijn, uh, ik zal het een stukje kort erbij laten zien, ja, ik trek aan het koordje, hopla. En mijn been plooit, voilà. mijn oefening. Maar dat uh, de kinesisten niet te veel gaan verdienen, dus. Zo. Hopla. Een heel plank schuift Oké, okay. dus uh, dat werkt wel, maar je moet er nog een beetje smeerwiddel aan doen. En dan gaat het zich dan niet verplaatsen. En dan schuift dat goed. Of een onder. Ik heb nog niks specifiek gedaan. En uh, ja, wel ik zorg voor mijn eigen validatie, want fietsen het is een beetje lastig fietsen. Dus eerst moeten we deze in orde krijgen en dan zijn we weg. Dames en heren, zelf uitgevonden. Hier in Smits het veel ook op. En het is natuurlijk te koop voor de mensen die last hebben aan een knie. Dames en heren, de schuif. Plank. Want het is een schuifwupplank. De schaafvuurplank uh, ontworpen door uh, mijzelf, Peter. Uh, het is een revol revolutionair uh, toestel, speciaal voor mensen met knieproblemen. En dat uh, is geen probleem in het verstand. Nou, is te koop voor uh, 11,30 euro. Uh, kan bestellen via de website Schaafvuurplank. .be, want het is van België. Het uh, tussen wordt geleverd op uh, x aantal maanden, want ik heb al heel veel aanvragen. Uh, ik heb er al 4000 te maken voor uh, mensen met knieproblemen en elleboogproblemen, want uh, je kunt het ook gebruiken voor elleboog, als je last hebt en tennideleboog uh, bijvoorbeeld. Allee, ik mag niet meeschuiven. Je uh, kunt kind van alles gebruiken eigenlijk. Uh, als het maar schuift. Maar het moet natuurlijk nog gesmeerd uh, worden. Smeermiddel en alles inbegrepen. Uh, rubberen voetjes. Wilde dient goud, kost iets dus duurder. Uh, zilver is dus nog te betalen. Uh, kan afgezet worden met diamantjes. Uh, als je dat wilt, ja. Dat zijn mensen die dat willen. Uh, dus. In alle kleuren. Uh, bleek, blauw, ondergroen en zo. Uh, alle speciale kleuren zoals uh, uh, beige, blauw, groen, purper, moof, lila, paars. Allemaal verschillende kleuren. Dus, dames en heren, ik kan het niet aanraden. Het is goed voor uh, de uh, uh, knieën. Dank u voor het kijken. Uh, het uh, wordt geleverd in een verpakking, uh, dat het uh, volledig onbreekbaar aankomt bij jullie. Uh, alleen niet gebroken aankomt bij jullie. En het uh, uh, bestaat uit twee delen. Twee delen. Eén. Uh, twee. Drie. Dus dames en heren, laat u gaan. Laat u zelf leiden, kinesist. Niet meer nodig. Dat is ook weer uitgespaard. Dank u voor het kijken. En tot de volgende keer bij een volgende uh, uitvindsel van mijn Nertwegen. Dank u. Opgenomen in mijn massagestudio, uh, ja, ik zelf masseer ook wel een beetje. Uh, massagestudio, hier, uh, is mijn, uh, mijn, mijn stekje. Ik ga jullie dat even laten zien, dan moet ik daarvoor eerst die in. camera van de stokkel halen en dan kan ik jullie dat laten zien. Dan moet ik hem ook eerst uitzetten. Die ga ik nu uitzetten. Uh, uit. Zo dames en heren, uh, dat is dus mijn massagestudio. Wordt ook gebruikt voor andere rommel te uh, stockeren. Ja, ik heb zo'n kleine fiets. Uh, hotstone massage, uh, om uh, stenen te leggen. Niet echt om te masseren. Uh, dat is om het warm te maken. Dat is een ander spul om uh, warm te maken en hotstone te gebruiken. Dat zijn zakdoekjes. Zakdoekjes worden ook gebruikt om de neus te snuiten. En dat zijn de meridianen die in ons lichaam rondlopen. Dus uh, het kastje met uh, al mijn accessoires. Uh, bijvoorbeeld... Uh... Ah ja, uh, uh, nog zakdokjes en andere dokjes. En... Uh, ja, nog andere rommel. En, uh, een massagepen uh, speciaal voor uh, de puntjes te masseren. Zo. Uh, de stoel, ja. Dankjewel schoonmoeder, want ik heb dat van mijn schoonmoeder gekregen. Uh, een toestel om de meridianen te meten. Uh, we meten die uh, door uh, microampère te meten. Ja. Uh, mijn massage ja, Dat is mijn toestel, heb ik gezegd. Mijn massagetafel, mijn vuilkastje en uh, uh, ja, zo nog van alles. <laughs> Oké, okay, en met ons, onze Buddha. Ja, dag Buddha. Alles goed. Tot ziens. Bedankt. Beste kijkers.